Yo, ik ben Andreas en dankjewel voor de support op de laatste video, jongens. We hebben 50 likes op die video gehaald. Holy fucking damn. Dankjewel. Dat laat zien dat jullie uh, mij toppen heel leuk vinden. En ik vind het ook super tof om te spelen. Even nog een grote shoutout naar Jor, Jora, um, die mij in twee appartementen en op één huispot heeft gezet. En mij wat spullen heeft gegeven, zoals deze Elytra en nog wat andere dingen. Jor, dankjewel man als je dit kijkt. Shoutout naar jou. Jongens, geniet van deze video, um, je moet wel even weten, 1 wolf en run animal, dat zijn vrienden van mij, dus ja, we waren een beetje aan het kloten op Mytopia. Hun waren drugs kopen en ik ging mee en ja, de rest ga je zien. Jongens, laat zeker of je een like achter is, dat zou super awesome zijn als we die 30 likes kunnen halen. Abonneer zeker op mijn kanaal als je meer Mytopia wilt en check ook zeker mijn andere video's, stream highlights, etc. Zijn ook super tof, steek ik veel tijd in. En uh, ja, geniet van de video. Ja, wel, jullie worden zo uitgescampt om wiet te kopen. Wait, Waarom wil okay, je zo graag wiet? Je kan niks meer wiet, hè. Jawel, want in de prison kun je werken, dan kun je geld verdienen en dan krijg je een mooi pakje. Het leven in de prison is goed. Je gaat niet eens naar de prison voor wiet. Oké, Nee, ik ga wiet naar de politie. Nee, dan ga je, zit je, je gewoon een week in de bak. Oh joh, oh, dan houd ik me wiet zo, dan ga ik het door. Oh my god. Je koopt er ook eentje van mij, hè? Wie wilt wiet kopen? Dan doe ik zo. Nee, Wolf, jij hebt het als je eigen shit, maar ik heb je al 500. Makker, dan geef ik je een leeuw! Lander! Ah, jezus! Ah. Lander, ik ga wiet kopen! Zeg tegen hem dat, dat je een rendier hebt. Dan wordt hij bang voor je. Stop die de postaan. Stop, mam, niet doen, alsjeblieft niet. Hallo jongetjes! Hou je bek! <laughs> nice. We hebben het hier niet doen! <laughs> ik heb echt het gevoel dat hij ons dood gaat steken. Ja, ik heb ook echt geen zin om dat te gaan vandaag. Ik ben ook een keer gestoken. Ah, ik snap niet waarom dat hij ons... Nee, waarom zou de vakzaai ons dood willen schieten? We hebben niet eens iets. Echt zelfstand bij. Ik heb 500 euro bij me. wauw <laughs> <laughs> wow. Ik ben hier enkel voor de content, oké? Okay. Ik ben hier echt weer aan het opnemen. Wietkook met kijkers gaat fout. Anders ga ik wel moeilijk, want uh, er wordt hij ingepakt en uh, ik ben bang dat het heel veel noise gaat maken. En dan... die nee, kijkers euro hey stop. Bro, in zo'n gebouw ben ik vermoord. Echt? Ja! Nou maak me niet uit. Ik sla hem wel in de kamer. Ik sla hem de als die ons probeert te vermoorden. We moeten die, Wolf. Wacht, raak je je deer kwijt wat je aan hebt? Ja. Echt? Ja. Ik ga dan alleen. Ja, ja, ja. Oké, okay, perfect, perfect. Wij kunnen wel door het doodraad kijken. Wolf, ja, ik zou er niet dit, in gaan. Is... <laughs> ik ga er niet in. Helemaal crazy. Nee, Wolf, jij mag in. komt eraan. Wij zijn backup. Oké, okay, wacht, geef even je armor, geef even je armor. Wolf, uh, echt als je doodgaat. 1500. Ik wil wel die boots terug, de rest boeit niet. Ja, je krijgt de rest terug. Uh, and, uh, maar je rent hier, je rent hier inderdaad. Ha, heb je een camera? Nee. Oh maar wacht, dan nakken we rooi ook. <lacht> ja precies. Is... Ja maar rooibaan in onder blijven buiten. Ja. Doe het binnen. Ja, deze zijn potje. Doe daar binnen dan. Ik wil wit op, drop het! Koop het gewoon, is het zo moeilijk, is? We hebben geen camera. We hebben geen camera. Oh control. my god. Ik ga dus door, even door op spam klikken, dan zit daar de deur voor mij open. Ik weet het niet. Oh Wat zit al. Oh my god. Ja, maar kom even. Dat is gewoon content. Traken, ik het niet. Oh, en dat kan ik niet zien. We kunnen agenten zijn. Die komen en gewoon even hier open op. Ja, goei, wij doen niks uit. We hebben gewoon een rendier. Ja. Maar dat, hij binnen. is onze pet. Want is onze pet. Als hij hem opsluit, ik doe kijk de hoek zo hè. Kun je hier op Hoe is dat het met Trouth? het niet. Ik wil, ik gewoon, wil gewoon zien. Altijd. Ik ben Oké, oh, kijk, ga zo'n zijn Wat binnen, steken. je? wat Steken. Wil je zompjes? Uh, nog meer sandwiches. En we zijn nu geveiligd. Vriendie? Ik wil niet en mijn terug. Ja. Oh my god. Bro. Er hangt hier toch geen camera. Kom op, man. Oh, wat deed die vast ook okay, kennis. Een... Moeten we spin. Screen... Oh, yeah. Kom DC. Yeah. Ik stuur hem een screenshot van mijn Ik heb geen idee hoe dat werkt. Geen DC. DS. Lach niet meer rend hier. Nee. Ik ben gescamd. <laughs> Uh, maar. We kunnen, maar, maar doe het nou. Me, nee. Nee, kijk deze camera. Godverdomme, jullie kunnen ook zo weinig, hè. B uh, niks kunnen. Zeg, zeg Roy. Ik wil het jaren eens kopen. De dus snoot gaan wij weg. Ja, de snot gaan wij we weg hier, inderdaad. Als wij weggaan. Ja. Maar ik wil wel zo mee. Ja, je hebt kilo's aan dan hier. Ik heb totaal wel de dat hij, hee, hij heeft niks. Behalve eten. Hij heeft echt Op les. niks. Zijn plate. Ik heb de. echt. Waarom moet ik Ja, ja. Je moet het wel uh, Wat de fuck is je moeder aan het doen? Is je, je haar aan het stopzuigen. Nee, de vloer zei tegen zeg, je moeder dat ze echt gewoon stop met stofzuigen. Mam, moet je nog lang stofzuigen? Oh my fucking god! Um. <laughs> <laughs> Please, ba ba ba ba ba ba Wat? Wat oh, heb ik gemist? Die Lucky Shards oh, Nee, ik heb, net, ik heb net veel Lucky Shards gekregen, heerlijk What? Oh, gold Gold Shards sh Booster, Wat kun je met Gold Shards? Ah, uh, dat that, dat that, is ook nog iets, dat is ook nog Gold Coins, daar kan je auto's mee kopen en zo. Ja, maar wij gaan, wij gaan wel weg. Zijn wees. Wolf, oh, we zien jou. Wolf, ga weg. Oh, eh, uh, de, de... Nee, laat hem niet uit. Roy, laat hem er niet uit. Laat hem niet uit. Stop up! Jongens, hey. oh, ik zat in iemands huis. Hij heeft de deur opengelaten. Stop up! op! Wat een, wat een poensie, wat een poensie, boys. Zeg eens poesie tegen een poesie. kill je in één keer. Bluff. Jij wel. Bluff. Ren. Ah, <laughs> Ren. Ah, loser. Je durft niet hier te komen. <laughs> ik ga net mee. <laughs> okay, uh, lees ik hem mee. Bluffen. Kom jij maar mee. Ja, jij maar. Waar zijn jullie? Ik Kom nu. <güls> oké, okay, kom er. Ik ga mee. Oké. Okay. oké. Okay. <güls> nee, ja. ik ga even niet meer hoor. Ik ga je op mijn en Nee bro, hij gaat je doodsteken, noob. <güls> nee, dat durf je niet. Moet je? Ja, ik maak. zegt, <güls> Ja. <s> <güls> ja. Ja. <güls> ja. <güls> <güls> Doe Ja. Ja. Dan zag ik dat je wil kopen. Ha! Je bent echt, echt raar. Ik kan niks kopen. <laughs> nee, sorry. <Het> <laughs> oh. Executeer Oké, Wat? Joh, nog steeds wiet. Yes, oh, hou, Hij wel mooi, man! Veel plezier met je dankjewel. Jij gaat veel bereiken. Steek hem! Met wat? Ja! redden vriend! Jongens, ik heb een nieuw slachtoffer. <laughs> uh, Rem maar. <laughs> Voor de <ik een> pak. <laughs> Jongens, hopelijk vonden jullie de video leuk. Ja, ik vond het in ieder geval grappig. De drugsdealer was bang dat wij hem gingen snitchen. En toen we een beetje grappig zaten doen, begon hij ons met de dood te bedreigen. Wat natuurlijk wel een beetje sad is, en maar. Ja. Tof content. Het is heel tof content. Dus <laughs> shout out naar die guy. Jongens. Ja. Ik heb gezien dat vorige Mytopia video echt enorm goed werd ontvangen. En daar ben ik heel blij mee. Ik blijf zeker Mytopia doen. En um, een paar van jullie waren ongerust. Of waren een beetje sceptisch dat ik weer alleen maar Mytopia ging doen. En dat is zeker niet waar jongens. Ik blijf natuurlijk gewoon mijn andere series doen. En ik blijf natuurlijk ook gewoon uh, mijn livestreams doen. Alleen de laatste tijd ben ik niet zoveel aan het livestreamen. Omdat ik vooral aan het focussen ben op de video's. Het is gewoon heel veel werk. Ook livestreamen. Je moet zeg maar 3, 4, 5 uur aan een stuk praten. En dat is soms enorm enorm veel moeilijk. Maar in ieder geval bedankt iedereen dat altijd bij livestreams is. En iedereen dat altijd onder de video's reageert, like, et cetera. Dankjewel voor die support, het gaat supergoed met uh, mijn kanaal. En misschien hebben we het op het einde van augustus, begin september wel de 3000 abonnees. Dat zou super awesome zijn. Ik voor het kijken naar deze video, laat zeker van een like achter. Abonneren kan met Discord joinen, zeker doen. Um, en ja, check mijn vorige video's als je nog niet genoeg van me hebt. En anders, uh, ja, er zijn nog zeker honderden, duizenden andere YouTubers waar je mijn video's van kan checken. Jongens, ik zie jullie. Tot de volgende keer. Doei!